Riool verstopt? Dat moet natuurlijk zo snel mogelijk worden opgelost. Een willekeurig ontstoppingsbedrijf inschakelen? Dat kan je veel geld kosten. Het kan daarnaast zo zijn dat de verstopping niet op jouw terrein, maar bij de gemeente zit. Als het bij de gemeente zit, vergoeden wij die kosten. Maar dan is het wel belangrijk dat je ons stappenplan volgt. Kijk op ede.nl slash rioolverstopping voor de aangesloten bedrijven. Ze zijn lokaal. ...snel en je ontvangt geen onnodig hoge rekening. Vervolgens laat je één van deze bedrijven langskomen. Met hen hebben wij afspraken over hun werkwijze gemaakt. Bovendien kennen zij de gemeenteriolering op hun duimpje. Het bedrijf vertelt jou direct waar de verstopping zit en wie moet betalen. Let op, wij vergoeden alleen de kosten als de verstopping in de gemeenteriolering zit. En je gebruik maakt van een bij ons aangesloten ontstoppingsbedrijf. En natuurlijk zorgt het ontstoppingsbedrijf er vervolgens ook voor dat de verstopping snel wordt verholpen. Ook als je de rekening zelf moet betalen. Verstopping? Kijk eerst op www.ede.nl slash riolverstopping. Je leest daar ook hoe het zit als je zelf een ander ontstoppingsbedrijf kiest.